Blauwe lucht en wat wolkenvelden, dat was vorige week vaak het geval. De komende dagen krijgen we toch ook wel weer dit soort plaatjes te zien. Want het wordt wat rustiger, het wordt ook wat warmer en droger. Dit is het beeld van woensdagavond. Op dat moment neerslag boven een deel van het land nog steeds. Dat trekt naar het noordoosten weg en vanuit het zuidwesten klaart het op. Maar we zien ook dat er een aantal buien onze kant op komen en die kunnen dan nog vanavond en vannacht lokaal vallen. Morgenochtend droog met zonnige momenten, maar dan later op de dag weer kans op een paar buien, met name in een strook langs de oostgrens. De avond en de nacht die verlopen vrij helder. Op vrijdag komt er vanuit het westen wel weer wat meer bewolking. Maar waarschijnlijk blijft het dan wel overal droog. Nou, vanavond trekt die regen dus geleidelijk aan weg naar het noorden. Temperatuur die daalt naar zo'n 11 tot 14 graden. En mogelijk dat in het zuidoosten en zuiden van het land nog een enkele bui valt. Morgenochtend zonnige momenten. Maar geleidelijk kan toch wel meer bewolking en dan kan er vooral in een strook langs de oostgrens hier en daar een bui gaan vallen. Dat is dan vooral in de middag. Temperatuur ligt tussen de 18 en de 20 graden en dan waait een matige wind uit het westen tot het zuidwesten. En de dagen na wordt het nog wat warmer. Vrijdag 22 graden en zaterdag zondag 22 tot 23 graden. Maar in het zuiden van het land kan het misschien wel lokaal 25 graden worden. Er zijn zeker in het weekend ook flinke zonnige perioden. Vrijdag is er wat vaker meer bewolking aanwezig. En dan kijken we ook nog even naar de maandag en dinsdag. Die lijken ook droog te gaan verlopen met temperaturen rond de 20 graden. Iets lager dus en dat heeft te maken met het feit dat de wind tijdelijk naar het noordwesten draait. Fijne dag nog.